Zo. Als de fiets gestolen is, ga je naar de politie. Kom je mee? Je bent bij een politiebureau aangekomen dan ga je aangifte doen. Je geeft al je gegevens door aan de politie. En als er een politiecontrole is, komen ze snel.